Voer altijd updates uit. Waarom? Omdat er continu kwetsbaarheden in systemen worden gevonden. Stel nou dat je geen tijd maakt om nieuwe beveiligingsupdates te installeren. Malware en virussen zijn gemaakt om die kwetsbaarheden te gebruiken. Door updates uit te stellen, zet je de deur wagenwijd open voor cybercriminelen. Zo kun je voor vervelende verrassingen komen te staan. Dat wil je niet als ondernemer. Het is te voorkomen. Als jij actie onderneemt, door beveiligingsupdates meteen te installeren. Meer weten over hoe je je bedrijfsapparatuur kunt beveiligen tegen cybercriminaliteit, ga naar digitaltrustcenter.nl.